Aangezien je met de Schrodingervergelijking golffuncties van kwanten kan vinden en tunneling ook een golfverschijnsel is, moet de Schrodingervergelijking dus ook uitleg kunnen geven over tunneling. En dat klopt ook. Om het goed te kunnen uitleggen moeten we nu wel naar die c gaan kijken en dan om precies te zijn naar het 1 e v gedeelte. Als een kwant, bijvoorbeeld een elektron, in de potentiaalput zit en dus nog niet uit de buis uit het voorbeeld uit 6.1 is getunneld, is de totale energie groter dan de potentiële energie die het kwant nodig heeft. E is dus groter dan V, en daardoor is het verschil positief, en is C dat ook. Want de massa is nooit negatief. Psi-x is dan dus ook gewoon een sinusfunctie, net als in filmpje 4.2. Maar op het moment dat het kwant uit de potentiaalput komt, en de barrière binnendringt waar hij eigenlijk niet mag zijn, als hij een tunnel graaft door de buis, dan is de potentiële energie die het elektron nodig heeft, ineens groter dan de totale energie van het elektron. Hierdoor wordt E min V negatief en C dus ook. Dan kan je geen sinusfunctie meer gebruiken, omdat het tweede afgeleide daarvan negatief is. We zoeken dus een functie die precies gelijk is aan zijn tweede afgeleide, buiten factor C natuurlijk. Gelukkig is dat bij de E-macht het geval. En een E-macht is een exponentiële functie en hij is niet gelijk aan 0, dat had je waarschijnlijk zo wel gezien. Aan het kwadraat van de golffunctie, of in dit geval van de e-macht, stelt de waarschijnlijkheidsverdeling voor. En aangezien e tot de macht x geen nul is, betekent dat dat de waarschijnlijkheid dat je het elektron in de barrière vindt ook niet nul is. Het kan dus zijn dat je het elektron vindt op een plek waar die helemaal niet kan zijn. Zo kan het elektron uit de potentiaalput of de buis uit het voorbeeld tunnelen, terwijl hij helemaal niet genoeg energie heeft om er buiten te zijn.